De raalwinkel werkt met punten. Mensen brengen goederen en daar krijgen ze punten voor. Dat is eigenlijk de basis van de raalwinkel. Verder kunnen ze diensten doen, ook tegen punten. Ja, want we zeggen wel van, uh, ik heb niks om te ruilen, maar iedereen heeft twee handjes. Ja, en iedereen ja. uh, heeft uh, talenten. Dus als mensen binnenkomen, dan komen ze soms met kleding. Dan krijgen ze meteen punten voor, dus dan van de winkel. Soms komen ze met goederen. Nou ja, het feit dat mensen, dus heel goed zelf in staat zijn. om ook met een hele kleine portemonnee. toch alle dingen te geven en te ontvangen.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 Dat is de bedoeling. Echt het contact van de wijk. Uh, ik vind het op alle fronten een hartstikke mooi idee. Ja, en ik vent het graag uit.